Hoi, ik ben Bart, aderskundig docent uit Tilburg en ik ga je 10 tips geven zodat jij goed voorbereid aan je eindexamen kunt beginnen. Ten eerste, leren is controleren, produceren en evalueren. Bepaal dus eerst wat je al weet. Maak eens een proefexamen. Maak eens wat opdrachten uit je werkboek. En breng inzichtelijk welke kennis je al hebt en waar je nog extra aandacht aan moet besteden. Dan zul je zien dat je efficiënter bezig bent. ...met het leren voor je eindexamen. vervolgens. Leren is ook produceren. Lezen alleen is niet genoeg. Aderskunde is een vak waarbij we de verschillende losstaande begrippen... ...bij elkaar willen brengen tot verschillende systemen. En met die systemen proberen we de wereld ook te verklaren. Met alleen het lezen van de tekst zul je je hersenen niet genoeg activeren. Je zult dus ervoor moeten zorgen dat je actief wordt. Het bespaart je tijd, het bespaart je moeite... En je zult zien dat de informatie langer blijft hangen. Actief worden dus. Een goede manier om je hersenen actief aan de gang te zetten... en dus meer samenhang te krijgen, is door te gaan tekenen. Een beeld zegt soms meer dan duizend woorden bij elkaar. Dus maak eens een keer een tekening van de koolstofcyclus. Maak eens een keer een tekening van de waterkringloop. Maak eens een keer een tekening waarin duidelijk wordt... wat alle endogene en exogene krachten zijn... die er op en rondom de aarde zijn. Je zult zien dat doordat jij samenhang aanbrengt... jij ook meer samenhang zult gaan zien... ...en dus ook beter de stof zult beheersen. Een andere, hele effectieve manier van leren... ...is door een proefwerk in elkaar te zetten. Je gaat namelijk kruipen in de huid van een docent... ...en je gaat de hoofd van de bijzaken schijnen. Pak de syllabus er eens bij, een samenvatting, een begrippenlijst... ...en probeer eens een proefwerk in elkaar te zetten met vragen en antwoorden. Zo scheid je de hoofd van de bijzaken... ...en zul je zien dat je efficiënter leert. Adreskunde is een beeldend vak. Zoek die beelden ook eens op. Ga eens naar Google en maak een collage van de belangrijkste begrippen. Wanneer je je hersenen namelijk begrippen aan beelden koppelen, worden ze in je langetermijngeheugen opgeslagen. Een beeld zegt namelijk meer dan duizend woorden. Zoek eens foto's op van verschillende vormen van irrigatie, van globalisering. Zoek eens verschillende vormen van stadsontwikkeling op en maak daar een collage van. Het zal je helpen. Google het dus. Verder vind je op internet nog veel meer hulpmiddelen. Je bent bijvoorbeeld al op deze site, maar ook op YouTube staan er honderden uren aan videomateriaal gemaakt door mijn collega's. Die kunnen je helpen om de verschillende systemen beter inzichtelijk te maken. Dan wat tips voor het examen zelf: aardeskunde examens zitten vol met kaarten, grafieken en diagrammen. Zorg dus dat je kunt werken met die bronnen. Zorg dat je een kaart kunt lezen. Zorg dat je begrijpt wat een legenda is, wat een schaalstokje is. En zorg dat je grafieken, tabellen en kaarten ook kunt interpreteren. Want dat is een van de belangrijkste vaardigheden bij het eindexamen. Ga daarmee oefenen via proefexamens of je werkboek of vraag je docent om extra materiaal. Op het examen moet je die bronnen vervolgens ook wel gebruiken. Vaak staat er in de vraag dat je een bron moet gebruiken om een antwoord te geven. En doe dat dan ook. Te vaak. ...zien we goede antwoorden die niet gebruik maken van de gevraagde bron. En dan moeten we het helaas fout rekenen. Dus neem voldoende tijd om de vraag te lezen... ...kijk welke bronnen je moet gebruiken en gebruik die bron dan ook. Het klinkt heel simpel, maar toch worden er veel fouten gemaakt. Opletten dus. Zorg vervolgens ook dat je de basistopografie kent. Die kun je vinden in de syllabus. Het is namelijk belangrijk dat je enigszins een beeld hebt... ...waar de verschillende aardeskundige verschijnselen zich voordoen. Op het examen zal nooit letterlijk gevraagd worden naar topografie. Maar je zult dus wel een bepaalde basiskennis moeten hebben. De atlas mag je zowel bij VMBO HAVO als VWO niet meer gebruiken, dus het zal aankomen op de kennis die je in je hoofd hebt. En tenslotte neem altijd een woordenboek mee. Het is toegestaan en het kan je helpen op het moment dat je door de stress bepaalde begrippen vergeet of waarschijnlijk simpele woorden even niet meer weet. Gun jezelf dus dat stukje zekerheid en neem je woordenboek mee. Ik hoop dat je iets aan deze tips hebt gehad. Zet hem op. En heel veel succes met je eindexamen aardrijkskunde. Doei!